Als de mailbotten vanzelf langwerpig zijn geworden. Als de kromme trap naar beneden wentelt. Als binnenste buiten naar voren. Als je mond vergeet. Als in een raketsnelheid van 600 kilometer per seconde. Als de pluim boven zijn verticale as. Als een wervelstorm tegen je nek. Als dit alles verklaart. Als recente uitbarstingen alsnog uitwijzen. Als de kracht een waarschijnlijkheidsbegrip is. Als omhullende lagen bliksemschichten zijn. Als lobben ontstaan. Als een eruptiehoogte. Als het water rond de azoren. Als het deksel van de wereld. Als waterhozen letterlijk. Als vulkanische bodem opschiet, als materie naar buiten wordt geduwd, als negatieve en positieve lading van elkaar schijnt.